Sij chillen met de homie, dat toch overvijfoe Groene jongen, in mijn hand, dat ik op die is een mega door In die het die busy is een mega door Sij chillen met de homie, dat toch Mikado. in die Libië, hit die als een oh, oh. ik word wakker met een kap, die is hey. hey. okay, wie is in mijn hand, groene jongens af, de film op oké wie is in mijn stap mule straat of in de park hit de telly en ik hit je up Chill met de zit al op mijn bekka. waar is dan die vissa weet nog niks van gisteren, maar ik weet die kater is daar. iets van met wat trarries tot de ochtend op we maakten herrie, rookten jerry, tot mijn straf was verklauw chillen met de homie uit de o 5 -o. Groene jongen in mijn hand, heb al gras op schoot Indie libi, heet die bici, is een miga doe Indie libi, heet die bici, is een miga chillen met de homie uit de o 5 -o. jongen in mijn hand, heb gras op schoot als In die Libi als Oh ze zijn al in de park bro Dus ik pull up Heb mijn bike niet eens geparkt bro is gejat Ik zie een Tima in de groepie Dus ik zeg hey what's up Ze heeft cake, net een cookie heeft die koetje gejapt Mijn is naast maar met wat gras Ze rollen echt de hele dag een taxi van Zweedse beste, heb die aas in mijn hand Check die baas. Zal ik hey leszekje, hey karamel gaan! ik chillen met de homie, ja, de jongen in hand, daar gras op schoot met de ene libiedie, de baby, ja, de In ja, de baby, ja, de baby, ja, de baby, ja, de de baby, de Yes amiga de we lily be the pisi do